Het leerstuk van slaafse nabootsing geeft geen bescherming aan een stijl of een productlijn. Een product dat niet wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom mag worden nagebootst. Dat is tenminste de hoofdregel. Hierop bestaat een uitzondering als door de nabootsing verwarring valt te verwachten bij het publiek en als het verwarringsgevaar voorkomen had kunnen worden. In dat geval is sprake van slaafse nabootsing en dat is onrechtmatig. In deze zaak stelde schoenenfabrikant Airwear dat sprake is van slaafse nabootsing door schoenenretailer van Haren. Airwear neemt daarbij een van haar schoenen tot uitgangspunt, de Dr Martens 1460 boot. Deze schoen zou volgens Airware worden gekenmerkt door bepaalde karakteristieke elementen en met die elementen zou je vervolgens vrijwel eindeloos kunnen variëren. Bijvoorbeeld door ander kleurgebruik, ander soort leer, een andere afwerking of een ander aantal vetergaten. Een Airware die betoogde dat sprake is van slaafse nabootsing als Van Haren een bepaalde schoen verkoopt die past in deze productlijn van mogelijke variaties op de 1460 boot. Het is volgens Airwear dus niet per se nodig voor slaafse nabootsing dat één schoen van Van Haren te veel lijkt op één specifieke schoen van Airwear. Het zou volgens Airwear al onrechtmatig kunnen zijn dat één schoen van Van Haren te veel kenmerken heeft die je terugvindt in een verzameling, een collectie schoenen van Airwear. Het Hof heeft Van Haren in het gelijk gesteld en heeft het betoog van Airwear verworpen en het daartegen door Airwear ingestelde cassatieberoep. ...heeft de Hoge Raad verworpen zonder inhoudelijke motivering. De Hoge Raad volgt hiermee de conclusie van advocaat-generaal van Peurzen. En in die conclusie wijst de advocaat-generaal op vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Daaruit blijkt dat geen sprake is van nabootsing als bijvoorbeeld hetzelfde materiaal wordt gebruikt. Dat materiaal volgens dezelfde methode wordt bewerkt die een bepaald artistiek effect oplevert... ...of als dezelfde stijl wordt gevolgd. Een leerstuk van slaafse nabootsing biedt dan ook geen bescherming... Tegen slaafse nabootsing van een stijl of van stel kenmerken. De bescherming van dit soort abstracties zou een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie meebrengen. Dat sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stel kenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn. Maar dan moet er wel meer aan de hand zijn dan dat de nabootsing voorkomen had kunnen worden en verwarring wekt. En daarvan is hier volgens de advocaat-generaal geen sprake. De bescherming die Airware bepleit van een schoenenstijl of van een hele collectie zou bovendien neerkomen op bescherming van een vrijwel oneindig aantal producten en dat verhoudt zich volgens de advocaat-generaal niet met geldend recht. De advocaat-generaal gaat ook niet mee in de redenering dat een vergelijking moet worden gemaakt tussen één schoen van Van Haren en een hele collectie schoenen van Airware. Bij slaafse nabootsing moet een vergelijking worden gemaakt tussen de totaalindrukken. Van twee concrete producten, het eerdere product en de vermeende nabootsing. Een andere opvatting zou kunnen leiden tot een soort monopolie op de hele markt voor combat boots. En daar is het leerstuk van Slaafse nabootsing juist niet voor bedoeld.